Is uw vlucht meer dan drie uur vertraagd, dan heeft u wellicht recht op een vergoeding tot 600 euro. Aan de hand van drie voorbeelden leg ik u uit wanneer u wel en geen recht heeft op een vergoeding en op welk bedrag u dan recht heeft. Stel, u vliegt van Amsterdam naar Praag met Transavia. Het vliegtuig krijgt voor vertrek te maken met een haperende airconditioning die gemaakt moet worden. Uw vlucht loopt hierdoor vertraging op. U arriveert uiteindelijk in Praag met 3 uur en 43 minuten vertraging. Deze vertraging is veroorzaakt door een technisch mankement. U heeft dus recht op een vergoeding. De afstand tussen Schiphol en Praag is 705 kilometer. U en uw eventuele reisgenoten hebben recht op een vergoeding van 250 euro per persoon. Een ander voorbeeld is dat u van Lissabon naar Amsterdam vliegt met TAP. Uw vlucht loopt ruim 3 uur vertraging op vanwege een vertraging op de voorafgaande vlucht. Uiteindelijk komt u met 2 uur en 45 minuten vertraging aan in Amsterdam. De vertragingstijd wordt ingehaald. U komt met minder dan 3 uur vertraging aan en heeft dus geen recht op een vergoeding. Als u wel met meer dan 3 uur vertraging aankomt, heeft u recht op 400 euro per persoon, omdat de afstand tussen Lissabon en Amsterdam... 1848 kilometer is. Een laatste voorbeeld. Stel, u vlucht van New York naar Amsterdam met Delta. Loopt vertraging op vanwege een sneeuwstorm. U moet overnachten op het vliegveld. U heeft geen recht op een vergoeding om twee redenen. Een sneeuwstorm is een buitengewone omstandigheid. En u vliegt van buiten de EU naar de EU met een niet-Europese vliegtuigmaatschappij. Vlogen u wel met een Europese airline en was er geen sprake van een buitengewone omstandigheid, dan zou u recht hebben op 600 euro per persoon. Is uw vlucht vertraagd en twijfelt u of u recht heeft op een vergoeding? Dan kunt u dat heel makkelijk en snel checken op onze website. Wij geven u direct advies en helpen u graag.